allemaal kijken. Ik heb gehoord dat alle scholen weer open zijn en dat jullie allemaal weer naar school toe gaan. Hebben jullie allemaal een hele leuke vakantie gehad? Nou, ik namelijk wel. Samen met Elsa en Olaf natuurlijk. Wil je nou dit schrijfzetje winnen? Dat kan natuurlijk. Schrijf je onder een reactie en deel dit bericht zo vaak als je kan. En wie weet kom ik hem wel langsbrengen. Of Elsa, of misschien... Allerlei andere prinsessen. Dat kan natuurlijk ook. Jullie mogen namelijk ook kiezen wie er langskomt om dit schijfzetje te geven. Zien we jullie dan?